Het zal je maar gebeuren. Je ligt in het ziekenhuis en je krijgt de verkeerde medicatie toegediend. Dat is iets wat je nooit verwacht en ook eigenlijk nooit mag gebeuren. Maar ja, verpleegkundigen en doktoren zijn tenslotte ook wel mensen. En je ziet het, een ongeluk kan nou eenmaal in een klein hoekje zitten. Je moet er toch niet aan denken dat je een vaccinmiddel krijgt toegediend in plaats van een slaappil. En dat jij de zitproef voor je buurman krijgt, terwijl je zelf alleen maar oogdruppels nodig hebt. Of dat je een infuus met antibioticum krijgt in plaats van een infuus met pijnstilling. Om dat te voorkomen gebruikt het Haga ziekenhuis MET-AI. Een innovatief systeem dat helpt om het juiste medicijn in de voorgeschreven dosis op het juiste moment op de juiste manier toe te dienen bij de juiste patiënt. Maar ja, hoe werkt zoiets nou eigenlijk? Door het scannen van de polspand komen we gelijk in het goede dossier.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 Alsjeblieft. Nou, dat werk in het ziekenhuis, dat gaat je nou niet echt in de kamer zitten. Nou, oh, gaat het een beetje, Fred?